Hallo en welkom bij Model Stuff. Inmiddels ongeveer 850 mensen geabonneerd. Daar ben ik uh, heel blij mee. En uh, uh, ga zo door. Abonneer je en uh, laat commentaar achter. En dit is niet het einde van het filmpje. Ik doe me een keer aan het begin. Want vandaag heb ik een rivarosi, waar ik al lang naar op zoek was. Het gaat hier om de dubbeldekker motorwagen. En deze dubbeldekker motorwagen uh, is, van de, is bij de NS in het groot materieel ingezet om, als ik me niet vergis, 1700 vrij te maken. En de bijzondere aan deze is dat hij zij het drie assen heeft. Uh, dus een middel as, uh, sorry, drie assen, drie draaistellen met dus één middel draaistel. Wat in het model ook vrij ver van links naar rechts moet kunnen bewegen. Omdat de boogstralen op een modelbaan over het algemeen wat kleiner zijn. Uh, dat derde draaistel zit erop. Omdat gedacht werd dat uh, deze moest net zoveel vermogen kunnen leveren als een 1700 te kunnen rijden. En er werd gedacht dat de twee draaistellen niet genoeg uh, zouden kunnen leveren. Dus is er een derde bijgezet. Wat een heel raar verhaal is, vind ik. Want de 1700 ook met twee draaistellen, En ook maar met twee wielen per draaistijl. Dus, uh, maar dit is zover als ik het kan vinden online. Deze locomotief is door iemand al gedigitaliseerd. En uh, het is heel moeilijk om hiermee te rijden op mijn baan. Want... Uh, ik heb een aantal bochten waarbij de baan een klein dipje maakt. En dan ontspoort dus dat middelste draaistel. De oplossing daarvoor is bijvoorbeeld de wielen uit het middelste draaistel te halen en ze vast te zetten. Dan lijkt het enigszins goed te gaan. Het helemaal eraf halen, heb ik gehoord. En de mooiste oplossing is natuurlijk je baan fatsoenlijk leggen. Maar dat is wel meteen de moeilijkste oplossing. Want dat zijn bij mij bepaalde hoeken en bepaalde stukken. Uh, dat zal... Uh, ...heel nauwkeurig ophogen worden om dat voor elkaar te krijgen. Desalniettemin uh, is dit er eentje die ik dus graag wilde hebben. Uh, om hem open te maken. Er zitten hier vier schroeven. Laat je daar vooral niet door afleiden. In sommige modellen hoor ik dat die vier schroeven los moeten... En bij sommige varianten niet. En dit is een variant waarbij dat niet nodig is. Deze zit vastgeklikt. En bij het vastklikken. Vastklikmethodes werken, tandenstokers over het algemeen goed. Uh, dus even kijken hoe ik hem er nu uit kan krijgen. Ja. Hier gaat hij al. Zo. Nou, dit is de kap. Er zit nog een uh, stroomafnemer uh, op, uh, geleider op. Die komt dan op deze plaat terecht. Deze decoder is er niet door mij zelf opgezet, maar door iemand anders. En deze is dus uh, zit hier onder op een uh, connector geplukt. Uh, ik dacht in eerste instantie dat hij misschien los opgesoldeerd zat, maar het is gewoon een uh, standaard opgeplukt model. Um, voorop zitten nog de groeilampen voor de verlichting. Er zit een stevige motor in met vliegwielen, dus deze rijdt mooi. En um, vrij simpele binnenkant, maar wel um, goed zwaar. En uh, ik vind het er solide uitzien. Ik ga even kijken, deze heeft dus een tijd stilgestaan. Hoe het is met de toestand van het smeren? Uh, dat doe ik uh, niet bij mijn allernieuwste locomotieven zoals ik de vorige keer zei. Het is meer een standaard uh, reactie. Als ik iets nieuws binnenkijk, even kijken of het uh, allemaal uh, goed gesmeerd is. Nou, als je een nieuwe uit de doos hebt, dan is dat eigenlijk altijd wel het geval. En bij deze, ik vind het er vrij droog uitzien, dus ik loop het even na. En daarna zal ik eens kijken of ik er een klein stukje mee kan, uh, kan rijden. Of dat ik hem op mijn nieuwe draaitafel zet. Op het achterste spoor staat de NS1823. Ik heb het nagekeken, de DDM1-series werden inderdaad getrokken door 1800s of voorheen 1600s. Hiervoor staat de dubbeldekker motorwagen met uh, drie wagons van Rivaroshi. En uh, die dus ook bij elkaar horen. Waarmee deze ook, als het goed is, correct uh, in elkaar zit. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.